Waarom zou jij een persoonlijke gezondheidsomgeving willen gebruiken? In een PGO staan je medische gegevens en gezondheidsgegevens die je zelf meet. Allemaal op één plek. En dat geeft overzicht. En je kan er gewoon vanuit je luie stoel bij. Maar waarom is dat zo handig, zo'n overzicht? Je kunt het advies van bijvoorbeeld je huisarts nog eens teruglezen op het moment dat het jou uitkomt. Oh ja. Dat had de dokter tegen mij gezegd. Daarnaast kun je je beter voorbereiden op een bezoek aan een arts... door de uitslagen van het bloedonderzoek alvast te bekijken. Zo wordt een bezoekje aan de arts opeens een stuk minder spannend. Als jij in een PGO je gezondheid bijhoudt... dan krijg je inzicht in hoe het met je gaat over een bepaalde periode. En dit kan je helpen om in de toekomst dingen juist anders te doen. Zo, genoeg gezeten. Stel, je wisselt van zorgverlener, dan heb je nog steeds al je gegevens in jouw PGO bij de hand. Dus, wat houd je nog tegen? Naast alles wat de PGO's nu al bieden, worden ze steeds beter en completer. Bij steeds meer zorgverleners kun je een PGO gebruiken. Met een PGO ben jij de baas over jouw gegevens. Zoals het hoort dus eigenlijk. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl wil jij weten of een PGO wel veilig is? Kijk dan naar deze video.